Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Yes, beste VWO-examenleerlingen, maatschappij, wetenschappen. Ik heb hier een oud examenvraag. Um, een korte, simpele, kleine vraag, maar wel een moeilijke vraag. Een vraag waarin vaak fouten gemaakt worden. Een vraag die zomaar over wordt geslagen, omdat de meeste leerlingen er niet uitkomen. Maar vanaf nu wel. Dus focus. Goed, let op. Laten we gewoon beginnen met de bovenste, gecursiveerde. Lees de regels 29 tot met 34 van tekst 6. Doe dat dan ook. En als, je, als dat dan te kort is voor je, te weinig is voor je, lees de rest van de tekst ook. Je hebt de tijd. Neem de tijd. No stress, oké? Okay? Afspraken over verkeershandhaving worden op lokaal niveau gemaakt in het zogenaamde driehoeksoverleg. Zogenaamde driehoeksoverleg. Dus er is iets als een driehoeksoverleg. Er is dus een overleg... Die men driehoeksoverleg noemt, die blijkbaar vast staat. Zogenaamd, het heeft een naam gekregen. Dus een driehoeksoverleg vindt plaats tussen organen, actoren, instituties, mensen die vaststaan. Dat zijn ze. Als er een driehoeksoverleg is, zijn het dus dezelfde figuren die dat doen. Oké? Okay? Tussen welke drie functionarissen vindt dit driehoekshoverleg plaats als je de tekst leest? Stel je weet het niet. Stel je bent vergeten wie dat ook alweer zijn. Daarom heb je die tekst. Het is niet dat ze in de tekst zeggen, hier, hup, alsjeblieft, hier heb je letterlijk de antwoorden. Nee. Ze zetten, de, ze zetten je aan het denken. Ze helpen. Oké? Okay? Check. Uh, de regels 29 tot en met 34 van Texas. Dat is dit stukje. Een woordvoerder van de nationale politie. Politie. Kan niet zeggen hoe actief zij het handmatig bedienen van een telefoon nu beboet. Verkeershandhaving wordt lokaal bepaald. Wij hebben daar geen overzicht van. Dus hier staat politie als actor. Ik zie staan, het wordt lokaal bepaald. In de gemeente wordt het lokaal bepaald door de gemeenteraad, door de burgemeester en wethouders. Wij hebben daar geen overzicht van. Ik ga de rest van de tekst nu niet lezen. Maar als je het gevoel hebt van ja, ik kan hier niet zo heel veel mee. Lees de rest van de tekst. Geloof me, het helpt. Echt waar. Um, ik heb een ezelsbruggetje om te onthouden wie er aan zo'n driehoeksoverleg deelnemen: dat is namelijk Bob met een P, burgemeester, officier van justitie en politie. En bij politie is dat meestal de districtchef of de korpschef. En in de tekst. Las je, in het kleinste test, las je al politie, het wordt lokaal hè, uh, wordt dat eigenlijk besloten, werd er gezegd en de burgervader heeft daar een belangrijke functie en de politie, die moet regelmatig toestemming vragen aan de officier van justitie om bepaalde zaken te realiseren, om bepaalde stappen te zetten. Dit moet je straal uit je kop kennen. Bob, een driehoeksoverleg, wordt gedaan door de burgemeester, officier van justitie en de politie, de district of de cofie. Want als je naar het antwoordmodel kijkt... De burgemeester, de van justitie en de korpschef. Opmerking: het scorepunt alleen toekennen als alle drie juist zijn. En vandaar dat ik zei: je kent het stralen uit je kop. En misschien is dat maar één punt. Maar elk punt telt. Dit zijn die vragen die jij toe doet. Driehoeksoverleg: burgemeester, officieve justitie en de korpschef. Tot de volgende examenvraag.